In deze video ga ik je laten zien hoe je deze speaker payload met Skyport integratie kunt gebruiken onder de Matrix 300. We gaan eerst even kort naar de speaker kijken. Uiteraard aan de voorkant de speaker cone en het lijkt een beetje op die speakers die je ook wel kent van omroepinstallaties. Aan de bovenkant zit de arm waar de speaker aan hangt en natuurlijk de Skyport waarmee je hem op de poort van de drone aansluit, net als alle andere payloads. En aan de achterkant zit een rubber klepje. En achter dat rubberklepje zit een SD-kaart waar je audiobestanden op kunt zetten die je dan later achteraf via de app kunt afspelen. Nou, zoals je aan dit armpje kunt zien is de gimbal langs één as bedienbaar. Dus je kunt hem in hoogte en laagte verstellen, maar om zijn as draaien dat gaat niet. Hij zit gewoon vast in de voorrichting van het toestel gericht. Um, wel kan je dus de tilt bedienen zodat je hem wat meer naar beneden of wat meer naar voren kan richten. Nou, die aansluiting werkt hetzelfde als alle andere camera's en payloads. Dus het is die stipjes op elkaar uitlijnen, eronder zetten en draaien totdat die vastklikt. Dan zitten de rode knopjes aan de voorkant opgelijnd. Dan zetten we het toestel aan en uiteraard de remote aan. Dan zul je een piepje horen dat de speaker op En dan gaat die zo meteen eventjes bewegen waardoor je weet dat hij helemaal is opgestart. Deze speaker is zoals gezegd via skyport geïntegreerd en dat betekent dat je hem dus helemaal kunt bedienen via de afstandsbediening. Wel zitten daar een paar mitsen en maren aan. Standaard heb je in de applicatie van DJI, als we die erbij pakken, bij elke payload SDK payload, dus ook bijvoorbeeld bij de zaklamp, zie je dat die herkend wordt en krijg je in het menu een extra kopje. Wat hier dat gimbal met het tandwieltje erin is, waarbij je een deel van de instellingen kan doen. Voor bijvoorbeeld de spotlight is dat voldoende, omdat je daar niet zo heel veel instellingen hebt. En simpelweg de lamp aan en uit zetten en instellen of die moet knipperen of moet branden, is via dat menu prima te doen. Alleen bij de speaker zijn de mogelijkheden wat complexer omdat je best wel veel verschillende mogelijkheden hebt qua audio, bestandjes, live broadcast en instelling van die speaker. En dat is eigenlijk te veel om op die manier via de DJ Pilot app te integreren. Daarom hebben de makers van deze speaker een aparte app gemaakt. Die hebben we hier geïnstalleerd. En daar kun je eigenlijk twee dingen mee doen. Zodra je die opstart moet die even de SDK registreren en zie je daar onderin groen uh, matrix 300 staan om te laten zien dat die verbonden is. En op het moment dat die verbonden is, zul je altijd deze melding krijgen. MP-130 detected, whether to use and turn on DJI Pilot. Wat dit betekent, is dat er twee mogelijkheden zijn om dit te gebruiken. Als je hier op No klikt en je klikt wat je op de achtergrond ziet rechts op Enter Device, dan ga je deze app in en die app ziet er soortgelijk uit als de DJI Pilot app, maar is dus niet van DJI zelf. Daar kun je dan alle mogelijkheden van die speaker in gebruiken, maar die kun je ook deels gebruiken om te vliegen. Alleen op het moment dat je dit bijvoorbeeld combineert met payloads zoals de H20T, dan zul je merken dat niet al die mogelijkheden van die payloads ook in deze versie van de app zitten. En daarom hebben ze een zogenaamde floating window bedacht. Als je hier op yes klikt, en je kunt deze functie ook als je de app eenmaal in bent gegaan vanuit de app activeren, dan komt er een floating window. Dat is dat bolletje wat je aan de linkerkant in beeld ziet. Die kan je ook verslepen door het beeld heen. Dus je kunt die neerzetten op een plek waar jij dat fijn vindt. En als je één keer op dat bolletje klikt, dan krijg je een aantal opties. En met al die opties kun je die speaker eigenlijk volledig bedienen zoals je via hun eigen app zou doen. Alleen kun je dit dus over de DJI Hub 1 gebruiken. Dus je kunt hier gewoon naar menu of Flight gaan. Je kunt hier gewoon de DJI app gebruiken zoals je normaal zou doen. Alleen met dat Floating Window kun je dat dus doen terwijl je ook de speaker gebruikt. Nou, in die Floating Window heb je een aantal mogelijkheden. De bovenste, het blauwe met dat potloodje, is de Text to Speak functie. Nou is dat een beetje een Chinese-Engelse spraakfunctie en eigenlijk de minst gebruikte. Maar je kunt hem hier gebruiken door een tekst in te typen en op start te drukken. Daarnaast hebben we... Het luidspreker-icoontje. Daarop kun je de bestanden afspelen die reeds op de speaker staan. Dus die op dat geheugenkaartje van de speaker staan. Je drukt rechts onderin op dat rondje met die twee pijltjes om de lijst te herladen. En dan, hier staan een paar testbestanden op, zie je de bestanden die erop staan en kun je die afspelen. Op het moment dat je het volume hier instelt, ik zet hem eventjes zachtjes omdat ik weet dat er een hele hoop eri uitkomt. Dan kun je hier op play drukken en dan komt die muziek in dit geval uh, is dit een sirene, komt dat geluid uit die speaker. Die kun je pauzeren, daar kun je het volume van instellen en die kun je loopen. Daarnaast heb je een knopje met real-time speak. Dan ga je letterlijk via de afstandsbediening naar de speaker. Dus je hebt wederom een volumebalkje, die staat hier beneden. Zo, en je hebt een praatknop. Goeiedag, dit is een test. Zo kan je eigenlijk live vanuit de remote door die speaker spreken. En als laatste heb je een broadcast knopje waarmee je kunt opnemen. Dan kun je een bericht van maximaal 60 seconden lang opnemen en die kun je vervolgens geloopt afspelen. Dus dat is eigenlijk vergelijkbaar met een live broadcast. Alleen dan dat je even snel iets kunt inspreken wat je kunt blijven herhalen. Waar de live broadcast echt als een soort uh, telefoonverbinding eenmalig doorzetten en spreken is. En uiteraard op het moment dat het floating window weer even uit het scherm moet heb je onderin het kruisje waarmee je eh, het hele floating window zou kunnen sluiten als dat nodig is. Als je op het witte knopje drukt dan vouw je die knopjes weer in zodat die zo min mogelijk in de weg staat. Op deze manier kun je dus volledig de speaker bedienen terwijl je met de DJI Pilot app bezig bent met andere camera's, payloads of dingen. En dat zorgt ervoor dat je heel mooi toch aan de ene kant alle functies van die speaker kunt gebruiken... ...maar niet vastzit aan de app van een derde partij. Dus dat is heel mooi en slim gemaakt. De app installeer je via een klein APK-bestandje. Die kun je bij ons opvragen. Die kun je simpelweg op een USB-stick zetten. De USB-stick prik je in de remote. En als je dan naar het hoofdscherm gaat van de applicatie... ...en je gaat op die drie vierkantjes of vier vierkantjes klikken... ...dan heb je een File Manager... En dan kun je vanuit die File Manager de USB stick openen en dat APK bestandje openen. En dan zal die vanzelf de stappen aangeven, moet je een paar keer op oké OK klikken om die app te installeren. Dan is die app geïnstalleerd. Daar moet je net als met je DJI Pilot app met je DJI account de eerste keer inloggen uh, om die speaker te activeren. En vanaf dat moment kun je die app gewoon gebruiken zoals ik je net heb laten zien. Nou, mocht je hier nou meer informatie over nodig hebben, vragen hierover hebben of zo'n speaker willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of even contact met ons opnemen.